Wordt het uh, veel studenten gaan weg. Nu komen er um, een aantal ex-daklozen wonen. Die weer opnieuw um, ja, in de samenleving het leven proberen op te pakken. En um, ik blijf daar dan ook wonen, als dragende bewoner noemen ze dat. Om hun eigenlijk te ondersteunen uh, bij dat proces. Um, om het normale leven weer een beetje op te pakken. En hen het gevoel te geven dat ze ergens bij horen. En ja, ik, ik, ik kijk er ontzettend naar uit om daar aan mee te gaan doen. En, um, om me op die manier een beetje maatschappelijk betrokken in te zetten. En uh, ja, me ook nuttig te maken in de samenleving. En uh, ja, dat geeft me echt een heel goed gevoel. Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik hoop echt dat, we, dat het lukt om hen ja, het gevoel te geven dat ze ergens bij horen. En dat ze er mogen zijn. En uh, ja, ik, ik, ik, uh, ik hoop echt dat het gaat lukken. En ik, ben, ik, ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Dus ja... Uh, yeah. En, uh, ik kijk er heel erg naar uit.